Klacht van de dag. Ik ben Emmin, ik ben 26 jaar oud en ik werk als klachtbehandelaar bij de Nationale Ombudsman. Mijn klacht van de dag is een klacht van een mevrouw over het CHK. En haar klacht was dat het CHK haar verzoek om adreswijziging niet heeft doorgevoerd. Naar aanleiding van de, van de klacht heb ik contact opgenomen met het CHK... Uh, ...en gevraagd om uh, alsnog over te gaan tot, uh, tot het wijzigen van het adres van mevrouw. En uh, dat is gelukt. Mijn tip en advies uh, aan burgers is uh, om in ieder geval altijd contact te leggen met, uh, met de instantie... ...en te vragen om, uh, om eventueel over te gaan tot adreswijziging. Als dat vervolgens niet lukt, uh, ja, dan zou iemand altijd contact met ons kunnen opnemen. Ik ben Renier van Zutphen. Ik ben de Nationale Ombudsman.